Alweer een week geleden dat ik op het Amsterdam Business Forum van Denkproducties was. En goede ideeën of goede verhalen hebben soms wel een week nodig om te sudderen. En dan blijft er aan de oppervlakte drijven wat echt nou ja, geraakt heeft. Die verhalen die uh, vat ik samen. En vandaag gaat het over Deborah Nes. Zij sprak in het boek blokje over de future, de toekomst. En zij begon vrij vroeg in haar verhaal met één zin en daarin zei ze It's not technology that determines the speed of change, it's people. Het zijn wij mensen die vaker aan de rem hangen dan de technologische mogelijkheden. Nou, dat ging natuurlijk niet over mij. Tot ik er iets langer over na ging denken en dacht hoe hard rem ik eigenlijk als er nieuwe ideeën komen vanuit oud denken? Toen kregen we een gedachte-experiment. De vraag was de volgende. What if books were invented after videogames? Wat als boeken na de videogame zouden zijn uh, uh, ontdekt? Uh, ja, boeken? Nou, uh, dan zit je toch gewoon alleen maar naar het papier te staren, terwijl je in videogames juist een hele wereld van mogelijkheden hebt. Boeken, maar dat kan je helemaal niet samenspelen. Dat leidt toch tot sociaal isolement. Dan zit je toch totaal in je eentje naar het papier te kijken. Terwijl je in een game met iedereen kan samenwerken over de hele wereld. Met andere woorden, ik heb mezelf voorgenomen een andere vraag te gaan stellen als er nieuwe ideeën op mijn pad komen. De vraag is de volgende. Wat nou als ik weer aan de rem hang? Wat nou als dat nieuwe idee er al was? En de huidige situatie, dus het oude idee, werd voorgesteld. Hoe zou er dan gereageerd worden? Zet mij wel aan het denken. En um, nou, ik hoop dat je dit een leuk samenvattingje vond. Ik heb in ieder geval genoten van die dag.